Oh, ik kan er niet bij Nee, ik hou er niet bij Links, rechts, ergens in het midden Soms heb ik geen idee wat ik ervan wil vinden Iedereen doet wel wat hij denkt te denken, en we denken dat de waarheid boven water komt Niet niets is wat het lijkt Het is maar net hoe je het bekijkt Het is maar net hoe Voordat dat ineens iedereen het met elkaar eens is Wat is dan het hele idee Van tof doen op tv ah! Nieuws, kunst, politiek en opinie Zouden we nog bestaan of zijn we dan net een machine? Weet je wel, wat je weet, weet je zeker dat je weet, wat je weet, weet je wel? Oeh, weet je het helemaal zeker of herhaal je wat je het eens hebt gehoord? Weet je wel, wat je weet, weet je zeker dat je weet, wat je weet, weet je wel? Oeh, weet je het helemaal zeker of wil je maar wat? Het is maar het hoe je het bekijkt, het is maar